Nou, Blackjack, jij mag deze. Het zijn de andere voor Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce, kom bij Joyce. Oh, Joes, kom bij Joes. Kijk eens, Joyce. Goed zo, Joyce. Het is wel een mooi groen gras, Joyce. Kijk eens, Joyce. Ho, oh, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Nou, je mag er nog een halve. Je mag de andere, Joyce, de andere helft. Kijk eens, Joyce. Kijk eens, Joyce. Het is al een beetje nat hier, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Appeloesas. Hé, hey, Joyce. Hé, hey, Joyce. Hé, hey, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, blackjack, hey, Joyce!